Hallo, ik ben Merel Smedes, eigenaar van Communicatievogel en vandaag wil ik het met je hebben over het bepalen van je doelgroep. Het bepalen van je doelgroep is ontzettend leuk en heel erg belangrijk om te doen om uh, jouw doelgroep goed aan te spreken, om je copywriting goed te hebben om ervoor te zorgen dat mensen jouw blogs, salespage, page, wellicht op uh, social media zeg maar al je communicatie te lezen. Dus het is heel belangrijk om een goede doelgroep te hebben en daar wil ik het vandaag even over hebben. Um, hoe weet je nu bijvoorbeeld wat je doelgroep is? Oh, ik loop even onder de tunnel door. Maar hoe weet je bijvoorbeeld wat je doelgroep is? Hè? Dus je bepaalt een beetje van nou, mijn dienst of product voor wat voor mensen is dat interessant? Welk probleem los ik op? En daarmee heb je ook een beetje je doelgroep te pakken. Hè? Van, is het een probleem voor mannen? Is het een probleem voor vrouwen? Um, dus, uh, dat soort dingetjes. En dan, um, dan weet je ongeveer van, oké, okay, die heb ik, wat voor interesses heeft die Dat is ook heel belangrijk om te weten. Um, he, van wat vinden ze belangrijk, vinden ze, zijn ze bezig met hoeveel iets kost, of juist bezig met, uh, met wat voor uitstraling het heeft, he? van, hoe kom je over op andere mensen dan als je jouw brug koopt. En wat is voor hun belangrijk, is, is hun eigen mening voor ze belangrijk? of gaat het hun er ook een beetje om wat andere mensen denken over hun? Dat is ook weer heel belangrijk. Dus uh, soms moet je heel veel aannames doen, maar je kunt gelukkig ook onderzoek doen naar je doelgroep. Uh, zo heb ik een paar jaar geleden voor een uh, bedrijf wat containers verhuurt, uh, heb ik onderzoek gedaan en toen ben ik naar een wijk gegaan uh, in een grotere plaats in Nederland waar veel koopwoningen stonden, omdat hey, containers uh, worden gehuurd bij mensen die verbouwen en zo. Dus dat doe je niet in een huurhuis. <laughs> en uh, toen ben ik gewoon mensen gaan aanspreken: van, uh, Heb jij een koophuis? Moet je ook een beetje opkleden dat je aansluiting hebt bij die doelgroep. En uh, ken, ken je dit bedrijf en wat vind je belangrijk? En, hoe kom je erbij en dat soort zaken en zo kun je een beetje een overzicht krijgen van wat mensen belangrijk vinden voor jouw product of dienst dus soms moet je er gewoon even op uittrekken online kun je ook heel veel doen bijvoorbeeld uh, ik vraag vaak uh, met uh, facebook poll aan mijn fans wat ze belangrijk vinden en daar kan ik dan weer op inspelen bij de copywriting en dat is waarom het bepalen van je doelgroep zo ontzettend belangrijk is um, ja, volgens mij vinden mensen mij een beetje gek hier dat ik dit op straat doe, dat maakt niet uit. En uh, uh, dat is gewoon heel handig om je doelgroep te bepalen. Um, dus ik zou zeggen, ga met deze tips aan de slag. En uh, kijk wat je ermee kunt als je dit allemaal weet van, hey, hoe kan ik hier mijn teksten en mijn berichten op aanpassen. Heel veel succes!